In deze video laat ik zien hoe je in de OneNote app voor Windows 10 een nieuwe pagina kan toevoegen en hoe je ook kunt aanpassen waar die pagina moet komen. Wanneer je in een sectie een nieuwe pagina wil toevoegen, dan klik je op plus pagina en je ziet in dit geval wordt de pagina onderaan het rijtje toegevoegd. Dat kan ik ook veranderen. Hier bij de stippeltjes rechtsboven kies ik voor instellingen en daarna voor opties. En wanneer ik daar een stukje naar beneden scroll, dan staat hier de mogelijkheid om dat te wijzigen. Dit is nu geselecteerd onderaan de paginalijst. En dat zag je net gebeuren. Maar ik kan er ook voor kiezen om een nieuwe pagina bovenaan de paginalijst te zetten, zodat de meest recente altijd dus bovenaan komt te staan. En ik kan ook voor de onder de geselecteerde pagina kiezen. Op het moment dat ik die selecteer, en ik ga hier naar bijvoorbeeld pagina 1, en ik kies weer voor plus pagina, dan zie je dat hij niet onderaan de, pagina, of onderaan de lijst een pagina heeft toegevoegd, maar onder pagina 1 die ik net had geselecteerd. Dus zo kun, je, zo kun je eigenlijk op elke willekeurige plek in een rij een nieuwe pagina toevoegen. Dus je hebt zelf de keuze hoe je je pagina's wilt toevoegen. En dat kun je dus instellen.